Goedendag, het was een koude ochtend, het vroor op veel plaatsen. Hier zien we ook echt dat de bospaden wit zijn uitgeslagen door de rijp, dikke jas aan en een muts op. Vanmiddag scheen de zon volop, maar nog steeds was wel die dikke jas nodig. Zeker als je in de wind liep, was het toch aan de frisse kant. Nou, morgen krijgen we nog zo'n dag met veel zon, na weer een nacht met ook vorst ja geen strak blauwe lucht overal, want er trokken wel af en toe wat hoge wolkenvelden voorbij vandaag, maar vannacht en ook morgen overdag dan is er toch weer heel veel blauwe lucht te zien en schijnt de zon volop. We zien wel een storing vanuit het westen langzaam maar zeker dichterbij komen en die gaat op donderdag voor regen zorgen. En hij blijft ook een beetje hangen. Dat betekent dat we de vrijdag nog niet direct vanaf zullen zijn. Wel is het zo dat in het weekend het overwegend droog weer is en dat dan er ook weer zonnige perioden zijn. Nou, vanavond is het helder, temperatuur gaat snel dalen en komende nacht gaat het weer vriezen. In vrijwel heel het land wordt het zo tussen min 2 en min 3 op een enkel plek misschien nog wel een graadje kouder. Er staat heel weinig wind uit oostelijke richtingen en misschien dat er plaatselijk ook nog wel een mistbankje gaat ontstaan. Met name in het westen van het land kan dat gaan gebeuren. En dan morgen overdag opnieuw flinke zonnige periode en wat wolkensluiers die voorbij schuiven. Dat zijn de wolkjes die we hier neer hebben gezet. De zon komt er over het algemeen prima doorheen. Het wordt gewoon weer een stralende dag. Bij temperatuur in de middag tussen 10 en 11 graden. En ook morgen waait er een zwakke wind uit het oosten. En net als vandaag kan er in de middag weer even een zeewindje gaan opsteken langs de kust. Dan gaat de wind vanaf zee waaien. En dan de dagen na. Donderdag, een dag met veel bewolking en ook periode met regen. Temperatuur ligt rond de 9 graden. En de wind gaat wat meer uit zuidelijke richtingen waaien. En de dagen erna gaat de temperatuur langzaam maar zeker omhoog. Ik heb de pluim er eventjes bij gepakt. Dan zien we ook dat vanaf het weekeinde we geleidelijk aan richting de 14, 15 graden misschien wel gaan. En dat ook de nachten iets minder koud gaan worden. Nog een fijne dag.